Vereer de Heere met je bezit, met de eerstelingen van heel je opbrengst. Dan zullen je schuren gevuld worden met overvloed en je perskuipen overlopen van nieuwe wijn. Veel mensen willen wel van God ontvangen, maar zijn niet echt bereid om alles van zichzelf aan God te geven. De waarheid is dat het voor ons allemaal goed zou zijn om regelmatig ons leven en onze hartsgesteldheid te toetsen om ons te helpen op God gericht te blijven, bereid om te geven en alles te doen wat Hij op ons hart legt om te doen. Er zullen momenten zijn dat we een nieuwe verbintenis moeten aangaan om gevers te zijn en onszelf, onze tijd en ons geld in te zetten voor Gods werk. Laat de duivel je niet door angstige gedachten ervan weerhouden om te geven. Jezus spoort ons aan om niet bezorgd of ongerust te zijn, want God weet wat we nodig hebben en belooft voor ons te zorgen. Zie Matthäus 6, vers 25 tot en met 34. Spreuken 3, vers 9 tot 10 vertelt ons om de Heere te vereren met je bezit met de eerstelingen van heel je opbrengst. En dan zullen je schuren gevuld worden met overvloed en je perskuipen overlopen van nieuwe wijn. Als je alles aan God geeft, dan zal Hij trouw zijn en voor je zorgen. Geef jezelf aan God. Geef Hem alles wie je bent, alles wat je hoopt te zijn, al je dromen, visies, wensen en verlangens. Geef alles aan Hem... En Hij zal je zijn kracht tonen in jouw leven. Tot slot, wil je met mij meebidden? Heere God, vandaag geef ik alles van mij aan u. Mijn handen, mijn mond, mijn geest, mijn lichaam, mijn geld en mijn tijd. Alles wat ik heb is van u. Ik wil vandaag uw wil doen. Amen.